Ik ben ik ben 22 jaar en ik studeer journalistiek aan de ROC Friese Poort in Drachten. Ik vind schrijven heel erg leuk en uh, ik hou me best wel bezig met de media. En uh, ja, ik, ik, ik hoor graag het verhaal aan van mensen. Ik, uh, ik vind het heerlijk om uh, te horen wat voor dingen zij hebben meegemaakt en um, wat ze graag willen doen in hun leven. Ik heb uh, stage gelopen in Enschede. We hebben gesproken met een meneer die op de scooter in Nepal ging. En uh, ik heb daar gesproken met een vrouw die had als boekenkast had ze een doodskist. En dat zijn van die aparte verhalen waar ik altijd wel naar geïnteresseerd ben. En daarom vind ik de opleiding opleidingsunistiek wel bij me passen. Toen ik uh, vier was, ben ik mijn twee beste vriendinnen verloren in een, uh, in een huisbrand. Uh, ik, ben toen, uh, ik heb toen speltherapie gekregen. Um, dat ...is altijd wel een beetje uh, terug blijven komen. En uh, in 2008 heeft een, uh, een hele goede vriendin van mij zelfmoord gepleegd. En ook daar heb ik het heel moeilijk mee gehad. Uh, ik heb toen weer therapie gekregen. Maar dat klikte niet zo goed. Dus ik heb gewoon gezegd dat alles helemaal goed ging. En uh, ik was weer weg. En dat, dat haalt mij nu een beetje in. De, gewoon een donkere gedachten, zeg maar. En, uh, dat het, dat, dat het moeilijk is om, ehm, um, ja, hoe moet je dit zeggen? Het is uh, gewoon heel lastig om af en toe de zonnige kant van het leven te zien. Niet iedereen weet het bij mij in de klas en uh, ik heb het wel met een aantal docenten besproken. Dat zij ook weten van, als er wat aan de hand is, dat ze snappen waardoor het komt. Um, Degene die het weten, die stellen ook wel vragen, wat logisch is natuurlijk. En uh, ja, die houden er op zich wel rekening mee. Maar um, je hebt altijd mensen die achter opmerkingen maken, waar eigenlijk niet zo heel goed over na is gedacht. Een uh, paar weken geleden zei iemand in de klas van uh, iedereen die depressief is, die moet zichzelf wel gaan kant maken. Want daar wordt de wereld een betere plek van. Dat kwam best hard aan. Ja. En, uh, daar heb ik het ook best wel moeilijk mee gehad. Ik heb ook echt gewoon een week heel slecht geslapen daardoor. En uh, dan kan je zeggen van ja, maar ze weten het niet van je. Maar als ze het juist niet hadden gezegd omdat ze het wel weten van mij, dan vind ik dat ook weer een beetje dubbel. Een beetje, ja, raar denk ik.